Zo, dames en heren, wat we gaan doen, we gaan even lekker een toetje toertje maken met de motor. Ja, ook ik heb een motor. En ik eh, ga ik samen met Fabienne even een rondje doen. Eens even kijken, hebben we alles? Ja, we hebben alles. O, oh, lekker. Nou, we moeten eventjes de deur maken. Buiten de blijft open voor de hondjes. Dan uh, kunnen die uh, ook weer wat, uh, wat minder ja, uh, ruimte. Ja, terug, nu. pak je. Ja, van ja, moet even de deur maken. Zo, nou. Hallo. We gaan. Hallo. Uh, uh, uh, we gaan even een rondje maken dan. We uh, kunnen dit wel ongeveer waar heen. Kom eens, dus. ik moet even zien. Wat voor een steed? Want, kijk, dit kan ze maar omhoog. Nou, dat is voor je lucht. Oh, nou wat? Nou, kijk, het is uh, perfect weer. Om even lekker uh, een rondje te doen. Moet ik wel wat, uh, wat, even wat dingetjes uh, prepareren. Ik zal het eens even, uh, even laten zien. Kijk, dit is uh, mijn vuurblikje. Oude uh, geet! Kawa 75 je day Een beetje gecustomized door uh, diegene waar ik hem van gekocht heb. Ja, een aantal uh, jaar geleden. Uh, ik ben er wel, uh, ben wel happy mee. Ik was uh, zoek naar een... Uh, ...naar een viercilinder. Uh, die waren gewoon net even een fractie duurder. Maar deze... ...loopt ook lekker. Hey! hey. Kijken. Ik heb een uh, GoPro opgezet. Uh, Tenminste, ga ik even kijken of dat werkt. Ik weet niet hoe dat is. Ik heb geen echte GoPro. Een beetje een imitatie-ding, uh, dus je moet even kijken hoe dat werkt. Uh, uh, goed, ik ga Ben even helemaal op. Ik ga even prepareren, GoPro erop zetten. En dan gaan we een, uh, een rondje kachelen. Zeg zal uh, tussendoor uh, tot ziens. of straks. Uh, misschien alvast een uh, blauw duimpje omhoog. En dan even wat alvast uh, abonneren op dit kanaal bij de pauze of zo. Topje. in Groesbeek, even lekker met de, met de motor even stoppen, kopje koffie drinken, samen met Fabianne. Uh, volgens mij vind je het wel hartstikke leuk. Toch, Fabianne? Ja. Hallo. <laughs> nou, het is gewoon uh, leuk. Uh, het is lekker weer, klein windje, maakt niet uit. Uh, nou, we, we, zitten, zeg, we zijn al uh, Groesbeek gereden. Via Graven Volt, uh, Gennep, Mulsbeek, uh, via het Bredeweg, Groesbeek. Dan ga ik daar een stukje door, dan ga ik ga waarschijnlijk via Nijmegen en dan gaan we langzaamaan weer een terug. Nou, een klein tochtje gehad, maar helemaal top. Dus uh, ga ik ga daar weer niet van uh, een lekker kop koffie, dus uh, een cappuccinoetje, Ik uh, zie jullie straks weer als we misschien een beetje stoppen of als we zijn. tot straks nou dat heb ik nog. Maar ik kan niet iets met je hoofdhuid doen, toch? Nee, als je, hem, als je hem goed vlak houdt, zo. Zeg maar dat je hem echt zo houdt. Dus niet, niet zo, maar echt gewoon zo vlak. Dus dit, dit vlak, ja. of dit vlak moet eigenlijk zeg maar, over de hoofdhuid gaan. Oké. Okay. Ja? Dus zeg maar zo. Ja, en dan de aanzet, want uh, anders gaat je helpen. Ja, ik merk het. Nou, oh, wacht even. Wacht even. Uh, nou, ja, mensen. Oh, echt? Nee, laat me aanstaan. Nee. laat me aanstaan. Nee, nou niet. Aanstaan? Niet. Oh, dan horen ze wel. Nee. Wel? Nee. Nou, goed. In ieder geval, uh, mensen, ja, uh, het, het is wel uh, laat, maar goed. We gaan uh, haar scheren. Voor mij had ik al beloofd dat Fabienne Als dat een keer mogen doen nadat ik het een keer zelf heb gedaan. Uh, met de ochtendfilmpje. Met uh, boodschappen of uh, uh, ontbijtje maken had ik dat gedaan. Uh, een paar weken terug, uh, toen zei ik tegen Fabienne van uh, als het goed is, mag je dat een keertje bij mij eens doen. En dan gaan we dat opnemen en dan gaan we ook kijken of dat we dat lekker op YouTube kunnen zetten. Ons kanaaltje, ons kanaaltje, de stofjes. Dus bijvoorbeeld eventueel een blauw duimpje omhoog voor Fabienne natuurlijk. En eventueel een blauw duimpje voor mij, omdat ik zo gek ben om dit te laten doen door mijn dochter. Ja. Maar goed, ik heb er alle vertrouwen in. Kan eens kapot. Ik bedoel, oh. uh, hooguit dat. Hoe uh, <laughs> Hooguit dat misschien. De hoofdhaar. Uh, uh, of de, de, de hoofdhaar misschien helemaal uh, rood is. Maar dat geeft niet. Dat uh, maakt niet uit. Uh, we gaan het gewoon uh, doen. Uh, Lijkt mij top. Ik zeg Fabienne. Ja. Go, go, go. Nee, nee. <laughs> Let's do this. Let's do this. Nee. Daar komt ie. Eh uh, Mag ik je sneller, Fabienne. Zo, ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Je bent er net als de andere. Allemaal oh, weer beginnen. Als je nou gewoon hier, Fabienne, als je nou gewoon van hier zo, zo deze kant op gaat, zo, hmm. helemaal rond, dan heb je niet zoveel veel niet niet last van. Uh, nee, wacht. Ik doe het helemaal verkeerd. Oh jee. Wat nou ja? Waar ben je nou ja, Dat moet je niet. Ja, wat ben je nou verkeerd? Ja, wat, wat, wat, wat ben je aan het doen? Kut. Wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Nou Hallo het meneer. Doen? <laughs> nee, dit is weer verkeerd. Ik doe het meteen. <laughs> uh. Ja, ik ben. Ik... Volgens mij is iets van plan. Ik, ik denk dat. Uh, ah, ja. Nou ja, goed. Ze willen denk ik iets uh, doen. Geeft niet. Maak niet uit. Ja, het maakt niet uit. kijk maar gewoon opnieuw. Nou. <lacht> Hallo meneer. Dag mevrouw. <lacht> Wat wilt u met uw haar? Nou, gewoon kort. Lekker uh, kort, strak. Maakt niet uit. Doe maar iets. Volgens mij was was wel begonnen, maar geeft niet. <lacht> maakt niet uit. <lacht> goed. Wilt u ehm... <laughs> Wat wil je doen? Wilt u er een biertje bij? Eh, dat is wel heel erg dat is wel heel erg luxe. luxe. Ga je in een kapper en dan krijg je ook een biertje gepresenteerd. Ah, ja, lekker. Ik wel een biertje. Het is wel een heel erg biertje, ik ken deze niet. Oh, laten we eens kijken dan. Er zit een bubbel op. Het is een uh, Hertog Jan Grand Prestige. Grand dat is Prestige. Stapje. O, oh, dat is een lekkere. Deze is uh, 10%. Dat is een hele sterke. Nou. Ik dank u. maar u heeft er ook een glas bij. Uh... Ik heb daar een mooi glas gekregen dat straks van, uh, van, uh, ja, van uh, Amber. Ik zal even kijken over meneer. Dat is wel extra geld Nou, hè? Dit is, uh, dit is wel, uh? dat is wel extra geld. Ja, oh, ook nog een keer. Nou ja goed, dit is uh, kijk, een uh, lekkere Grand Prestige. Daar staat natuurlijk een spiegelbeeld op. een Grand Prestige van een uh, hertog jannetje. Ik uh, 10%. Uh, die gaat er wel even in. Dan kan ik daar lekker slapen morgen voor gewoon werkwoorden? Komt goed. Komt goed. Even een glas. Nou, ik heb toch maar een partijtje glas, jongen. Je wilt het niet weten. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we dit doen in een... Wacht! een in, in, in Hertog Jan... Oh, nee, nee, nee, nee. Wacht, wacht. Nee, nee, nee, nee, nee. Dit is apart. Dan gaan we dus een Grand prestige van Hertog Jan in een grolsglas presenteren. Grolsglas. Maar, laat op. Dit staat erop. Oké, okay, het is wel eens een spierbeeld. Maar, ja, helaas... Ik ben braanbander, we zijn gewoon voor PC. Zo simpel. Zijn wij Zo is het. Zijn wij een braanbander? Nee, wacht nou. Nee, dat ga je niet in schenken. Deze moet je speciaal in schenken. Kijk, dat moet je heel rustig doen. Ze zie je het niet. Heel rustig zo. Heel rustig. En op het laatste moment ga je hem morgen en dan krijg je die lekkere schoonkraag erop. Even duren. Kijk eens! Nou. Meneer! Hoe mooi kan die zijn? Ik ben mijn gehad, kwijt. Oh meid. En nu? Mij is het erg. Ik ben even zoveel. Uh, oh, hij heeft het op zijn aardig. Kippen! Mmm. Oh, lekker. Nou, nu kunnen we ja, echt beginnen. Nou, nu kunnen we echt beginnen. Oké, okay, ik zeg. Uh, top! En eh. Uh, let's go! Lalalala. Als je wilt zingen is het dan extra geld. Alweer weer extra geld. Hè? Je hebt bij mij extra geld dat vragen. Oh, pff. lava in door. Nou schudden. We hebben nou een <laughs> Ik doe niks. Nou, je loopt te lachen. Mm. Verder kijk. ik. Verder kijk, jullie liever zo uh, met dat ding te schudden. Hey, Samba bolle. Joh. Ik snap jou echt niet. Dat doen Ik die anderen andere ook allemaal. Dan beginnen ze in één keer van, van voor en dan in één keer beginnen ze weer achter, hè? Nee, voor is al klaar. Nee, maar aan deze kant dan? Ja, dat moet ook nog. Ik ga gewoon een rondje. Oh ja. Oh. Ik zo tegen de tafel aan. Wag, ja, anders heb je hier zo, zo koud. Even, even wachten, even wachten. Ja. Als heb je hier zo kaal, en hier zo klaar-kaal, en dan heb je hier zo mat. Zo mat haar. Mhm, mm mat haar. Ik ga dan ook een koerspoedje laten. Dan kun je ergens half beginnen. Ik ben echt benieuwd hoe dat eruit ziet, dadelijk. Mond dicht. Extra geld. Ho! Oh. Nee! Jawel. Meid, even stil. Wat vind je een biertje? Er ja. ja, gebeurt er wat? Oh ja, tuurlijk. Je moet hier echt licht laten hangen. En ja, dan zei je dat het eigenlijk een beetje te donker was. Maar, ja, nee, nee, nee, je moet het gewoon doen, papa, we moet je gewoon doen. Ik denk dat ik dat voor toch voor joken loop als ik nee. klaar ben. Nee. Nee? Dat oh, wel nee. Oké. Okay. Het misschien een klein beetje wat ik nog geen licht heb, maar daar heb je weinig van. Hé, <laughs> je hebt extra. Niet overheen gooien. Moet je daar ook opruimen hè? Nou, deze maatje is gestrest. Ja! Jo, jo, Stil, ik ben stil. Tenminste, ik zit stil. Stil. stil. Niet dat je gaat lachen, hè? Niet. Dat is een beetje waar. Dan ga je zo hanen kan maken of zo. joh. Even wachten hoor. Nee, eigenlijk ja. goed Je ja, voelt het goed? E? Nee, hier is hier is langer dan hier joh. Ja, ik ben het ja. nog niet klaar met... Ja, maar dames en als je nou eens gewoon, gewoon zo in baan had gedaan, ja. dan was het precies goed geweest. Ja, ja. ja dan dat nog ik niet nog doen. Zoiets. En? Kun je ze tellen? Ga je ze nou tellen, <laughs> hoeveel haar ik nog heb. Nu, toen ben nul. Min. Ik ben te euh, kijken of je sprietjes euh, ziet. Echt? Mm -hmm. Weg! Weg. Weg. Ah, joh! Hallo mevrouw, hoe ver bent u? Ja meneer, het is helemaal klaar. Is je klaar? Helemaal goed gekeurd. Ja? Ja, doe maar even een handje over de bol. Nou, dat is toch top? Wat weet je dan? Ja, is hij zo? Ja, ik... Uh, meestal moet uh, ik... Uh... Meneer, dat doet u bij de eigen kap toch ook niet? Ik heb er niet samen. Ik hoor je nog steeds... Oh. Nou, meneer, hè? <laughs> Ik ja, uh, weet niet hoor, een uh, kapseltje, maar... Uh... Ja, ik heb hem niet vlak genoeg gehouden denk ik ja. Van onderaf Sorry Even vanuit de nek Ja, het uh, lijkt allemaal makkelijk hoor, uh, zo scheren. Hè? Maar het is moeilijker dan je denkt. Ja, misschien dat het nou ook wel... Uh, ...de reden is omdat het nu een beetje in het donker is. Zoals ik al zei, het, het, is, het, is, al, het is al laat. We doen nu eigenlijk een beetje uh, ja, wat summeerde uh, verlichting. Ik ben natuurlijk bij een echte kapper ook niet, dan heb je ook gewoon voldoende licht om dus de kleine haartjes te kunnen ontdekken. Maar het is gewoon, het is gewoon leuk. Zoals ik al, al aangeef in de beschrijving, gewoon een beetje gek doen. Voor de YouTube. Voor ons kanaal. <lacht> Zonder dat je je oorzaak afleeft. <laughs> Met alle verhalen. En? Ja, even nog een keer voor de zekerheid, want anders ga je weer... Uh... <laughs> Ja, ja, ja, ja. Ik ben geen Chinees, nee <laughs> Ik ben geen Chinees, nee. Ja? Ja, ik... je uh... eh? sprak in één keer Chinees, oh. hè. Zeg dat, hè. <laughs> ja, nu vind ik het helemaal mooi. Ja? Nou, ik ben er ook wel uh, content mee. Moment, blijf zitten. Wat is dat nu weer? Oh, oké. Oh, oké, okay. okay, dank wel. Ik ben even terug, hoor, wacht even. Nogmaals, uh, proost. Santé. Skol. bol. je. Nou, meneer, voor de kleine haartjes nog lekker, Ik ben een andere iemand. Een. andere vrouw. Een andere vrouw, ik heb net echt eens Ik doe echt uw haartjes, moet ik knip het een beetje. En dan zijn we klaar. Welke haren? Nou, kijk, eens je hier meid ziet, hier, hier, hier, hier. Ja, ik heb nu echt geïnterd helemaal klaar ben. <lacht> ik ga even de andere omheen halen. ja? Zo ben je het zeg, hoor. Ga ja, dan nog iemand aan die het moet controleren? Ja. Oké. Wat een specialist. Wat een specialist. <lacht> Oh, dit is toch heerlijk zo. Dit is toch lekker. Is leuk. Zijn dochter die al zo een beetje mee gek doet. Heerlijk. Hou ik van. Hou ik van. Beetje gek doen. Uh, dus ja. Lacher. Nou meneer, ik kom even je haarjes dus ergens bijspuiten. Wat kom je nou doen? Ja, de andere de vrouw, ik heb met wat de spree. We net even gestuurd. Ik eventjes door zo wat prayer, weet je wel. Waar is er van spray? Een spray. De, weet je zeker Ja. Lekker wel voor de wc. Haar. Haar spray. Vertrouw me, maar ik ben een uh, uh, vrouw. Huh? Ah, je... <laughs> hey. Dat moet ik niet doen. Ben je bevraagd? Ja, ik ben Ik moet even nog de andere mevrouw aan dat alles klaar is. Dat zie ik me zo terug. hoor. Oh, oh god. Ah, oh, jongens. Dat is die ook af en toe af. Maar ik heeft hem. Nogmaals. Ik heb liever dit dat ze Dan dat dat dat dat dat die zachtgrijnen zijn. Heerlijk. Heerlijk is dit. Wat heeft ze nou, nodig? Dat... meneer. Ik ben even ik ben iemand anders. Ik kom even schoonmaken. Je Weet toch? Al die haartjes die je op de grond liggen. Nee, kan die hè? Hier. Gaan we even bij? <grijg> nee, nou! je hier. Waarin heb je hem? Waarin gepakt? Oh, bij de tentje, zie je niet dat er een telefoon aan nou zit? Zie je dat niet? <laughs> nee, er zit niks aan. een telefoon hè? Ja, zie je dat niet? Of is dit ineens van Amber? Kijk, het is een telefoon. Hoe je dat? Dat is muziek, hoor maar. Ja. Kan maar niet, wat he? doe je mee? Wij houden. Gaan we zak over de kop intrekken? trekken? je je beeld. Zo, oh, druk het dan maar, hè. Nee, dan moet je altijd schoon zijn voor de andere specialisten die dan je... Dan, dan moet zo, uh, zo, zo... Zo. Uh, smiley. Smile, smile, smile. Niet? Hé, hoe snel? Oh ja. hier. <laughs> nou meneer, als ik hier klaar ben dan... Kan ik uh, eindelijk... Uh... Nee, je blijft hier zitten. Ik moet dus echt eens blijven zitten. Want er komt daar nog één iemand. Nog moet... iemand? Ja, en die heeft jou geknipt. geknipt. Dus geknipt die moet je nog eens komen controleren, of alles je zo helemaal een plat laat Nog steeds? Of alweer? Ja. hoe is het met die uh, achter? Ja, dat, uh, dat is helemaal top. Op mijn rug ook? Nee, op de stoel niet. Halt Ja, je mond op je rug ook. Oké. Oh. Nou, maat, ik ben zo terug. Drink hem maar, een je drinken die je hebt gekregen. En uh, ja, zie ik je de volgende keer weer, <lacht> Doei! Nee, dat moet je anders doen. Hallo. Dat moet je anders doen. Maar ja, meneer. Denk ik. Zomaar. Nee. Niet? kom nog eh? extra. spreek. En nu ga ik er weg. <laughs> Doei. Echt gelukkig maar. Lekker kudgie. Nou ja, dat, dat dus. Dat zegt ze dus eigenlijk altijd. Als ik dan zoiets heb, dan doet dus ze zo. lekker kudgie. En dan vergeet ze het gewoon. Het is niet te geloven. Maar goed. Uh... Nou, nee, meneer, moet Even <laughs> ja, kijken. Door, nou, ik was eventjes naar het plein even snel hot hè. Dat moet ook even gebeuren, hè. <laughs> Oké, okay, dat ja. controleren. Is of dat schoon? De, of dat de vloer schoon is? Ja, is schoon? <laughs> nee, maar goed. Is ook schoon? Uh, is ook schoon? Goed, uh, mensen. Is het prettig erin geweest? Wie? Red. Volgens mij wel. En Ankie? Van Ja. Wat is het in En Gerrit Jan? Wie Gerrit Jan? Gerrit Jan. Is Gerrit Jan hier geweest? Gerrit Jan. De concertie hier geweest. Wie? De conciërge? Ja. Wie is de conciërge? Gerrit Jan. Oh, Gerrit Jan? Ja. Nee, is niet geweest. Gerrit Jan! Huh? Nou ja, goed. Uh, hoe het ook zei... Uh... Het moment, ga ik ga Gerrit Jan halen hoor. <totstuk> Dan nou, heeft ze deze weer te pakken. Nee, heeft te pakken het is ook niet te geloven. Maar goed. Gerrit uh. Ik heb Gerrit Jan even gehaald. Dus is Gerrit <totstuk> Heeft je zeg? Ja, ik ga de kostbare bier niet wegspoelen of niet wegspoelen. Ik heb maar. gehoord dat Gerrit Jan niet is geweest. <laughs> nou wel. <laughs> Gerrit Jan, dat wil ik niet kunnen hè. Dat wil ik niet kunnen, rechts die meneer. Ja, die had je moeten aanspreken hè. Ja, die had je welkom meteen. Dat hebben wij niet meer gedaan hè. Goeie. <laughs> dat is goed nou, um, niet gaat u maar weg, Ja, je kan nu nog een maar net gezin. Nou. Even kijken hoor. <laughs> um, ik, uh, ik zou zeggen, uh, dames en heren. Uh, ik ga een uh, blauwe. De... Moment. Gerrit Jan. Weg. Ik ga een. Weg. Uh... Nee, helemaal. Blauwe Blauw. Dwer... Hi! Ik ben terug! Ging je bij de kapper? Hoe nee. ging bij de kapper? Eh, hm? nou, uh, dit? Nee. Dit is het. Dus, eh. Uh... Wie zijn nee, nou, er het... geweest? Uh, pff, uh, Brit, uh, Anki, Gerrit, eh. Uh... Twee, eh? twee wazige rozen en die wie? Wie scheren Gerrit uh, De, de concierge. Co co co co co die, ja, die. Ah, die ben ik met uh, Dan hebben we nog uh, twee van die wousies die in één keer dat apparaat pakken en die begonnen ook in één keer te scheren. Waarom, dat weet ik niet, controleren. die mm. uh, met de schaar? Ook die, ook. Wacht dat wel. was volgens mij Brit toch? Wacht even. Nou Wacht even. Um. ja. even. Ja, bijna sprakeloos. Hallo, hallo. Zij Britt? Wie? Zij Britt? Ja. Ja, die. Nou, nee, ja die. Nou. Die. Meid, ja, dat andere wijfje is net weggegaan, hè? Oh, hij is je ontslagen. Nee. Maar dan? Dat was uw kind. <laughs> die heb ik eens weggestuurd. Ze had geen reservering, hè? Voor de knipbeurt. <laughs> reservering. Ja, die had er niet. <laughs> reservering voor de knipbeurt. Ja, die had er niet, hè? Oh, Jezus. Die je moet weg. Dat oh, moet je. weg, hè? Ja, uh, nogmaals, uh, dames en heren, dit is al de derde afsluiting die ik wil uh, doen. Ik zeg... Uh, nou, wacht u... even, door. Wacht <laughs> even door. Terug, hoor. Wacht even hoor. Het hoort hoor. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Wadden oh, het hier net? Uh, ja. Die had ook weer zijn spuibus in de hand. En, uh... Niet daar, dag ja. zat een Maar uh... Ja, maakt maak niet uit. Dit ding. Ja, maakt niet uit meteen van dit nu in de scharen Ja, maakt niet uit. Ik uh, ga... Mag ik de... even. Auw. <laughs> <laughs> oh. Ik moet bij de even spreken. Ja, uh, doe dat in je eigen tijd. Ik uh, ga nee. er tussen. Nee. Waar uh, er... is de de daar ben ik die. Hoe weet ik die weten? Oké, je nou, weet dat. Weet de, nou, de, oké, dan weet dat. Even oh, wachten, hè. Het Kom, ik zal terug. Ik zo ah. terug. Nou. Ik weet nog maar naar binnen gesneakt, hè? Ze hadden mijn moeder uitgestuurd. Terwijl ze wist dat ik je dochter was. Dat is niet goed nou, nou, die kan je horen. Ik zeg, eh, uh, je uh, amuseren. <laughs> Even uh, gekke tussendoor. Brett Lekker. Uh, als, uh, <laughs> als, als dit leuk was, dan ga ik een uh, blauwe duimpje omhoog. En eventjes uh, abonneren op dit kanaal, de stofjes. Um, nou, ja, goed, uh, we gaan straks wel een keer uh, scheren met het daglicht dus zo Misschien dat het beter gaat dat al die andere kneusjes wegblijven. Dat alleen Fabienne dit uh, gaat doen en afmaakt. Nou, Gerrit dus, uh, uh, Jan komt uh, wel, denk ik. Ja, dat maakt niet uit. In, het is basis, in ieder geval... Van. De rit komt ook op huis te slagen. In ieder geval... Uh, <laughs> het was gewoon een zoet inval. Het geeft niks. Uh, ik ga nogmaals afsluiten. Dus Blauw duimpje hoog. Abonneer op dit kanaal en dan uh, ziet u nog uh, veel meer van uh, onze gekkigheid kekkere... ja. <laughs> en uh, wat, ik al, uh, wat al in de omschrijving uh, staat. Dus, uh, het is leuk. en dan, uh, ja, dan zien we u de volgende keer. geert Ik kom, Geert-Jan!